Um, Oeh, ik heb het echt ijskoud. Um, ik kwam net terug van het te sporten en dan denk je, heb je zo gesport? Nee, ik heb zo niet gesport. Maar oud zeg ik hier, maar ik ben zeg maar om 7 uur zondagswek opgestaan. Half 8. Toen ben ik gelijk van sporten. Het is ijskoud buiten. Het um, is dus denk ik 3, 4 graden op z'n max. Toen uh, heb ik nog even boodschapjes gedaan van mijn moeder en mijn vader. En toen ben ik naar huis gegaan omdat ik het zo had dat ik dacht ik ga gelijk even, ik ga gelijk eventjes, uh, hoe heet het, mijn pyjama aantrekken. Tenminste de bovenkant. Dus ik heb mijn pyjama maar lekker even aangedaan. Um, ik heb hier een beetje voor me. Mijn favoriete broodjes. broodjes Deze zijn van Hongarije. Dus ik kan ze officieel niet wegen, maar ik noem ze gewoon broodjes in de app. Even denken wat wil ik zeg aan. Oh ja, ik heb gemerkt dat ik het moeilijk vind om nu te filmen. We zijn de laatste maand beland van de workout. Um, ik sport ook niet meer hardloop. Ik hardloop, ik sport ook niet meer. Ik hardloop ook niet meer op dit moment uh, buiten. Doe het nog wel in de gym. En wat ik zeg maar deze maand heel erg ga proberen is om elke dag naar de gym te gaan. Gewoon zeven dagen per week als challenge. Um, ik weet niet hoe ik dat op film ga krijgen, misschien niet eens. Misschien dat ik gewoon foto's en filmpjes maak van een paar seconden dat ik iets doe. Dus dat moet ik heel even aankijken. Maar ik heb nu, ben de eerste begonnen, zeg maar, dus dat is twee dagen geleden. Twee dagen heb ik het niet gedaan, maar vandaag ben ik wel iets langer, iets heftiger gegaan en geweest. Um, omdat ik gisteren niet ben gegaan, omdat gisteren ben ik met mijn moeder wezen shoppen, boodschapjes doen eigenlijk. En toen uh, ja, heb ik ook zo'n vijf, zesduizend stappen gezet, zeg. Je ziet dat ik om zeven uur ben ik begonnen met sporten, tot het moment... In, uh, Uur of 8. Dan zie je in één keer dat ik een hartslag heb van 121. Dan schiet hij naar beneden. En is het een hartslag van 52. Dat is echt gewoon recht naar beneden. En daarna gaat hij weer omhoog. En dan zie ik dat ik weer rond de 100 mijn hartslag is. Maar dat is even heel heftig. En nu heb ik een um, hartslag van 71 ongeveer. Geen idee of het waar is. Uh, en mijn hartslag in rust is 55. Nou, het was wel echt onder het rustpunt dus. Nou ja, ik slaap weer samen met mijn zusje. Want mijn ouders zijn niet thuis, dus mijn zusje slaapt weer op mijn slaapkamer. Dus ik kan niet meer zoveel filmen. Daarnaast merk ik dat ik echt heel moeilijk vind om mijn SD-kaartjes leeg te maken en te editen. En om de beelden te gebruiken. Ik merk ook heel erg dat ik loop te zeiken zoveel in de video's. Tenminste, dat vind ik. Dat ik echt heel veel loop te zeiken. Ik heb geen idee hoe jullie het vinden om naar te kijken. Voor de rest denk ik dat ik vanaf december niet meer ga filmen hoe mijn uh, workout gaat. Omdat ik dan zeg maar meer wil focussen. En daarnaast ik ga derde jaar in als school. Dus um, zal ik het weer wat druk krijgen denk ik. Ik heb het sowieso al druk. Maar nog druk krijgen waardoor ik gewoon nog meer moet doen aan school en minder YouTube. Uh, maar als ik kan dan, dan film ik wel. En anders uh, ga ik gewoon die Mandela's die ik uh, heb, dat boekje ga ik gewoon inkleuren en dan ga ik er voiceover erover heen gooien voor jullie speciaal zodat jullie wel weten hoe de voortgang is en misschien nog het een en ander tips of whatever dat ik dat deel. Ik weet niet wat ik ermee ga doen. Misschien verhalen, misschien tips, whatever. Ik kijk wel. Um, daarnaast nog wel iets heel grappigs. Ik heb gemerkt dat ik niet zo trots ben op mijn resultaten en op alles wat ik doe. Ik ben veel te perfectionistisch. Nu liep ik vandaag in de Hema en toen zag ik dit. Maar ik zag dit boekje met een um, dingetje erbij. Nou, toen sloeg ik hem eerst open. Was gewoon dit. Ik dacht, oh, is het zeg maar zo'n bullet journal. Maar op elke bladzijde vanaf deze zie je dit. Au, oh, ik breek bijna mijn lek. Ik weet niet of kunnen jullie het goed zien? Ja, er staat dus eerst linksboven van datum, I'm grateful for A um, small victory I had today, and today great. En dan zie je in de lichtblauw heel licht staan. 1 is, it's okay to not be okay. En dan 5 is, enjoy and celebrate. daarna heb je een soort medaille. En daarna heb je, things I learned today. En dan moments that I made, that made me laugh today. En dan heb je nog een wolkje met positieve thoughts. Voor tomorrow, voor stel dat je een slechte dag hebt, kun je zeggen bijvoorbeeld van, vandaag is slecht, morgen gaat het beter. En dat heb je met alle bladzijden. Nou, nu heb ik geen deel hoeveel bladzijden zijn, maar elke bladzijde is hetzelfde. En het zijn best wel wat bladzijden, zoals je kunt zien. Weet je, dus ik dacht ik koop dit en ik ga dit proberen nu, ouw, ik stil mezelf. Om wat meer positiever te zijn over de dingen die ik doe, want ik ben altijd heel erg cre creatief, kritisch op mezelf. Um, ik zat er ook over na te denken om dit voor mijn zusje te kopen, maar ik denk niet dat zij dit gaat gebruiken. Waarom leg ik het daar als ik het hier moet leggen? Ik heb zoveel boekjes. Maar zoiets zocht ik al heel lang. Een soort kort maar krachtig boekje. En dat is het eigenlijk, want je kunt je taart op mij zetten. Bijzet wat je wilt. Het hoeft niet dagelijks. Het mag maandelijks. Noem het maar op. Dus dat ben ik heel blij mee. Kostte 5,75 euro wel. Maar ik vond het het waard. Dus maar net hoe je naar kijkt. Ik heb niet echt iets te melden nog, denk ik. Um, hebben jullie nog ideeën voor hoe ik deze miniserie. Serie überhaupt kan noemen? Want ja, ik noem het gewoon Week Afval Journey. En hebben jullie ook nog ideeën voor video's? Zeg maar over het sporten. Wat jullie nog willen zien. Um, hoe ik dat doe. Misschien een review over iets, laat het dan ook hier beneden weten. Weet je, want ik ben, ja, weet je, ik ben voor mezelf, ben ik gewoon heel erg oprecht. Ik heb niet altijd dagen dat ik goed gezond eet. Zo laat ik zien dat dit is ongeveer 240 calorieën of 240 gram, dus dat is best wel veel calorieën. Moet ik nog invoegen? Als ik gelijk doen. Maar ik denk dat ik over jou zie dat ik een complete losse review video maak. En over de instructies en alles. Want ik vind hem persoonlijk, vind ik hem heel erg fijn werken. Dat heb ik al in het verleden verteld. Maar ik zal jullie nog wel een video speciaal maken over de, de calorie countings app. Waarom ik hem zo fijn vind. Ingevoegd. Maar ik denk dat ik uh, een aparte video over de uh, counting calories app maak. Die ik heb gebruikt allemaal. En daar ik dan mijn persoonlijke mening over geef. Zodat jullie misschien uh, er ook iets aan hebben. Er kan elke app werken. Maar niet elke app is zo correct, vind ik, als deze en nog eentje. Geen idee of die echt zo goed werkt, maar ik vond hem heel vervelend. Um, maar met deze app had ik zo dat mijn Google Fit, wilde hij niet connecten met de stappen af en toe, want ik heb een andere account gebruikt voor de stappen. Uh, waardoor die af en toe hem niet pakte en nu pakt hij hem wel gewoon. En uh, ik heb geen idee waar ik heb gedaan. Daar komt het om neer, maar dat krijg je allemaal in de video te zien. Daarnaast loop ik heel erg achter met het editen. Want ik ben bij week 8 van, van de afval. Proces terwijl ik al in maand drie ben. Ja, eigenlijk wel weer. Maar ik moet nog begin november editen helemaal in oktober. Eind, eind september beginnen we nu met editen. Terwijl ik best wel wat langer ben bezig. Uh, voor nu moet ik echt even video gaan eten. Uh, eten even, want ik werd in de sportschool begin. Mijn week ligt in mijn hoofd. Kan omdat ik niks had om weten. Je dom? En ik laat jullie zo weten. Dus uh, ja, of ik deze video nog iets bijzonders van ga maken. Of dat ik de volgende dag eraan vastplak. Um, zien jullie vanzelf wel. Misschien dat ik er ook gewoon helemaal niks aan vastplakt. Want dat doe ik ook nog eens gewoon één dag. Gewoon alleen maar praten, een ochtendje filmen en that's it. Misschien dat ik nog dingen erbij zet. Ik, uh, ik, moet, er, ik moet er nog een beetje mijn drein vinden in het filmen van het eten. En het mooi maken op beeld. Wat ik daar op houden. Ik doe gewoon wel realistisch. Maar ik wil zoals, zoals die broodjes dat mooi op beeld hebben. Dat je een, een mooie shot ziet en niet dat ik hem zo op ga. Zeg maar. je, en zo zijn er nog wel wat dingetjes. dat ik denk, ja, daar kan ik harder aan werken. Daar kan ik beter aan werken, noem het maar op. En ja, soms betrouw ik me erop dat ik een video heel kuts vind om te maken. omdat ik zo erg veel praat. dat ik denk, ja, oké, okay, praat. En daarnaast, ik moet ook beter het gaan noteren. welke dag waar is en welke week waar het is. Want ik heb echt heel veel dingen dat ik denk. Is die, die dag of die die dag? Zoals nu zeg ik dan elke keer welke dag het is. En daardoor kan ik een beetje zien van oké okay, dit is die dag, dit is 3 oktober, dit is 3 november, dit is 3 december. En weet dat deze pas in december of ik pas te editen. Ik ben gewoon enorm laat met het bewerken geweest.